In deze tutorial zal ik jullie tonen hoe je binnen Canvas, namelijk op een pagina op Canvas, een uitnodiging kunt maken voor je cursisten voor een online meeting via MS Teams. De voorwaarde natuurlijk is wel dat jullie binnen de school beschikken over een Office 365, ten eerste, en ten tweede dat op het admin niveau, de admin van jullie school, van jullie Canvas omgeving, de LTI voor, dus dat is de tool, voor de MS Teams meeting geïnstalleerd geeft. Ja. Hier bij ons is dat reeds gebeurd, dus wij beschikken over een Office 365 account. Ik sta hier momenteel op een pagina. Ik ga die pagina eventjes open doen door te klikken op de knop bewerken. Ik heb dus voor mijn pagina de titelen gegeven en ook de instructie, dus wanneer de online meeting doorgaat. En dan wil ik hieronder de link plaatsen voor die online meeting. Je klikt hiervoor op de knop meerdere externe tools en dan kan je kiezen voor Microsoft Teams meeting. Je zal nu gevraagd worden om je in te loggen op je Office 365, dus met je e-mailadres van Office 365 en je wachtwoord. Ik heb dat reeds gedaan, dus ik kan nu onmiddellijk klikken op de knop create meeting link. Ik geef aan mijn vergadering een naam. Ik zal ze noemen test. Ik kies ook de datum van de vergadering met een begin en een einduur en ik klik op de knop create. En dan zal je zien dat hier nu inderdaad die link gecreëerd is en dan kan ik gewoon wegklikken op de knop copy en op het moment dat ik klik op de knop copy staat hier nu de link voor deze vergadering. Ja. Ik ga deze pagina eens opslaan. En nu zullen we eens kijken hoe dit precies werkt. Dus een cursist, eenmaal dat de pagina gepubliceerd is, kan een cursist ook deze pagina gaan zien. Ja. En dan kan ik klikken op Zowel als docent als, als cursist op de link Join the Meeting. En dan ga je zien dat eigenlijk in een apart tabblad op jouw internetomgeving Teams wordt opgestart. Ja, ik open dus Teams en ik kan nu gaan deelnemen aan de vergadering.